Stel je voor dat we hand in hand in een kring staan. Verbonden in vriendschap. Verbonden in openheid. Verbonden in liefde. Heil en vaarwel. Heil, Heil en vaarwel. Oh. Heilige hamer, teken van Thor. Mjölneers macht in Midgard. Behoed. En behoud ons in het noorden. Behoed en behoud ons waar wij verwijlen. thuis of onderweg. Heil and Help. Help. en vaarwel. Heil en vaarwel. By the air, that is her vital breath. We zijn je dankbaar voor je aanwezigheid. Lucht, geef ons inzicht, kennis en vertrouwen in onszelf. Ook als we na dit bijzondere samen zijn, weer ieder onze eigen weg gaan. Blijf als je kunt, ga als het nodig is. Heil en vaarwel. Heil en vaarwel. Spirit van het zuiden, spirit van vuur. Het zuiden waar de trekvogels overwinteren. Vuur dat onze harten verwarmt tijdens de komende winterse tijd. Vuur dat ons licht geeft zolang het zomer is bij onze zuiderburen. Dank voor je aanwezigheid. Heil en vaarwel. Heil en vaarwel. Geesten van het Westen, geesten van water, van rivieren en meren, zeeën en oceanen. We danken jullie voor je aanwezigheid. In vrede, vriendschap en vrijheid zeggen wij heil en vaarwel. Heil en vaarwel. Onder de eindeloze sterrenhemel en op de vaste aarde stonden wij in het centrum van de cirkel omringd door aarde, lucht, vuur en water. Hier is het gebeurd, hier zal het blijven. Maar we blijven verbonden met elkaar, we rijken naar elkaar, we zien elkaar. Tot de volgende keer, Heil en vaarwel. Heil en vaarwel. Geesten van het land, beschermers en behoeders van ons mooie en kostbare aarde. We danken jullie voor alle inzichten die we vandaag en gisteren hebben gekregen. In vrijheid, vrede en vriendschap zeggen wij heil en vaarwel. Heil en vaarwel. Heel. Vaarwel. Heel. vaarwel. Bovenwereld, onderwereld en middenwereld. Centrum, plek van mogelijkheden. Waar alles en niets elkaar ontmoeten. Plek van zelf. Dank voor je aanwezigheid. Heil en vaarwel. Heil en, en, en, en vaarwel. Heil boom der werelden. Breng bewegelijkheid, evenwicht en verbinding. Vanuit het midden kunnen we alle richtingen opgaan. En altijd terugkeren. Bij onszelf en bij elkaar. Heil en vaarwel. Heil en vaarwel.